Wat is het belangrijkste De, hoe je uh, mensen kan helpen uh, met je eigen uh, start? De beste manier, hè? Goh, dat is een uh, goede vraag en ook moeilijk uh, te beantwoorden. Ik denk dat als jij uh, in staat bent met je social enterprise om iets te maken waar, uh, waardoor mensen veel makkelijker uh, zelf kunnen uh, leren of een eigen bedrijf kunnen beginnen, of uh, naar school fietsen, uh, of, of de school naar hen toe, naar hun huis toe, uh, via digitale media, dat je dan al een uh, hele grote bijdrage levert. Als je nou vraagt wat zijn nou de grootste veranderingen in, de, in, uh, in Afrika of in het zuiden in het algemeen de laatste jaren, dan is dat een mobiele telefoon. Je ziet overal uh, mensen met een mobieltje. Ook al zijn ze superarm, ze hebben een mobieltje. En een mobieltje is hartstikke handig. Weet je waarom? Jij hebt ergens maniok verbouwd, of mais, en je wilt weten, op 30 kilometer afstand is er een markt, en op 30 kilometer de andere kant ook, Wil je weten wat is de prijs van die mais. Je kunt tegenwoordig gewoon, dan hebben ze via de mobiel, dan zoeken ze naar de markten en de prijs van mais. En dan weten ze, oh we kunnen beter naar A gaan en niet naar B. Kijk, dat zijn dus uitvindingen, die niet zozeer de sociale ondernemingen bedacht zijn, maar wel heel erg veel invloed hebben. Je zou dus ook dit kunnen, uh, uh, uh, als voorbeeld kunnen gebruiken, van, je begint iets waar, die, waar mensen met weinig middelen toegang toe hebben. De bottom billion noemen ze het wel eens. He, dus diegenen die weinig geld hebben, waar, wat voor soorten producten en diensten zouden ze wel willen betalen? Nou, een telefoontje is een geslaagd voorbeeld. Dus alles wat hen helpt om makkelijker te leven, makkelijker werken, makkelijker te verdienen, is, uh, is een goede investering. Dat is niet eenvoudig, daar moet je slim over nadenken.